Voor een tientje per maand krijg je toegang tot die hele catalogus van producten. Wij zien een toekomst voor ons die helemaal circulair is. De jonge mensen die, die, die groeien groei ermee op, ja. die, uh, Netflix, Spotify, swapfietsen, deelauto's. Het gaat niet om jou, het gaat, het gaat, het gaat om het team. En dan moet je mensen in hun kracht zetten, dus ik ben eigenlijk veel minder met mezelf bezig. Wat ik heel goed ben in zo'n eerste fase. Daar zijn nog heel veel hoepeltjes die ik nog niet ja. eerder gelopen heb. Ja. Mijn naam is Ronnie Overhoor en van harte welkom op CVD TV, mijn YouTube kanaal. En als je luistert, uh, ja, we zijn ook als podcast beschikbaar. Dus uh, dan ook van harte welkom. Uh, op CVD TV praat ik met ondernemers. En op het kanaal vind je inmiddels meer dan duizend gesprekken met uh, ondernemers. En elke week komen er twee nieuwe gesprekken bij, minimaal. Dus vind je ondernemen interessant? Ben je ondernemer of wil je misschien wel ondernemer worden? Uh, abonneer je dan hieronder uh, op het CVD uh, kanaal en uh, als je zit te luisteren naar de podcast, volg ons dan via je favoriete podcast-app. Uh, um, deze video is er een uit de serie Gouden Duo's. En die serie die maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk. En uh, in die videoserie praat ik met ondernemersduo's over uh, hoe ze elkaar hebben leren kennen, hoe de samenwerking is ontstaan uh, en wat hun Gouden Formule is, hun geheim voor succes. In deze video Frans Biegstraten en Martijn To van Biu. BIO, uh, wat is het? BIO is een uh, platform yeah. waarmee we uh, consumenten, members zoals we ze noemen... toegang geven tot producten die ze soms nodig hebben. Met name dat soms, hè? Ja, dus het gaat echt om producten die je soms nodig hebt. Soms, dat kan twee, drie, vier keer, vijf keer per jaar zijn. Yeah. Uh, maar dat kan ook soms één keer per jaar zijn. Ja. Yeah. Um, en voor, met ons platform, voor een tientje per maand, krijg je toegang tot die hele catalogus van producten. Um, zonder bijbetaling, zonder borg. Um, en als je het wilt, komen we de producten bij je thuis afleveren met onze elektrische bakfiets. En als je klaar bent, komen we het erop aan. Dat is dus zeg maar de Netflix van de apparaten. Netflix of things, precies. Ja. En waar hebben we het dan over? Noem eens wat van die typische producten, van die uh, <coughs> een klopboormachine, ja. een uh, hoge drukreiniger, een oh, ja. tapijt en meubelreiniger. Dat zijn uh, van onze bestlopende ja. producten. Ja. Um, de poffertjesmakers, uh, suik suikerspinmachines, speakersets. Uh, we hebben van die Bluetooth performance speakers. Als een feestje hebt. een feestje. hebt. Silent disco sets, DJ sets. Oh, silent disco sets ook. Ja. ja, ja, ja. Je kan het zo gek niet bedenken of wat zit erin. Dus het is echt. Uh, het ene moment ben je je huis aan het verbouwen. Dan moet je het schoonmaken. Dan ga je vieren dat je je huis verbouwd hebt. Dan is je kindjarig. Dus het is echt voor elke uh, moment in je, in je ja. leven waar je ja. een mooi uh, apparaat voor nodig hebt. Ja, wat je niet altijd hebt. Wat je niet altijd hebt. Of, ja, of waarvan je dus nu een goedkope versie koopt. Die van lage kwaliteit. Die dan weer ja. heel snel in de terecht terechtkomt. Dus wij proberen echt alleen maar met de beste producten te werken. Van de beste merken. Is dat de missie die erachter zit ook? Dat we ja, met z'n ja. allen minder spullen gaan... Ja, minder spullen. Ja, minder spullen, minder rotzooi. Ja. Ik okay. denk de, de helft van de wereld staat in de fik. Uh, ja. De andere helft van de wereld die uh, staat onder water. Of die gaat uh, over niet al te lange tijd onder water. Om het maar even iets te geven. Ik, ik snap wat, ik, wat je zegt. Het gaat om de grote lijnen. Ja. We rijden hier naartoe. Vanuit Amsterdam. En je rijdt gewoon tussen de vuilnisbelten door. Hè. Dus, uh, dus die, die, die grote bulten langs de weg. Ja. Dat is niet uh, omdat hier ooit een vulkaan heeft gestaan. Dat is, het is gewoon rotzooi, dat allemaal in de grond wordt gestort. Ja. En het kan niet meer dieper, dus daar gaan we de lucht in. Ja, dat moet gewoon stoppen. Het slaat gewoon nergens op. Dus als je één keer per jaar je, je terrasje wil schuin, schuin, schuin spuiten voor ja. je deur. Echt, dat is gewoon de use case. één keer ja, per jaar. De lente zo van, hè, jongens, gaan de stoelen naar buiten Hij ja, je doen. toch geen uh, hoge drukreinen gekocht van 500, 600 euro Het nee. slaat helemaal nergens op. Nee. Het probleem is dat mensen dan denken van, ja, maar ik doe het maar één keer per jaar. Dan ga ik niet die van 500 euro kopen. Waar je misschien wel de rest van je leven mee doet. En maar dan koop ik dat, dat goedkope ding van 1999 bij een uh, buurtsuper. Die na twee jaar ik de heb. naam maar uh, niet van noemen En... Ja, die gooi je dan ook na twee jaar weg. Na drie keer gebruikt hebben. Ja. En dan is de kwaliteit van je van het is ook nog niet uh, dat je denkt. Ja, ja, voordat ik op jullie inzoom, want daar uh, gaat dit format met name over, maar we hebben de tijd. Dus ik wil even nog even de, de business case. Ja. Uh, hebben jullie al die spullen dan? Ja. ja. Die hebben jullie gekocht? Nee. nee. Oh. Wij werken samen met de merken, dus wij gaan naar die fabrikanten toe en die bieden we een platform aan voor circulariteit. Dus wij zien een toekomst voor ons die helemaal circulair is. Ja. Uh, en daar spreken we die bedrijven op aan en die geven ons dan die producten. En in plaats van dat ze per unit betaald krijgen, krijgen ze per use betaald. Dus uiteindelijk komt het erop neer dat ze minder apparaten gaan bouwen. Uh, maar ze krijgen wel meer betaald per apparaat, want ze krijgen betaald voor iedere keer dat het apparaat gebouwd, uh, gebruikt gaat worden. Hoeveel members, leden, uh, zijn er nu? Of zeggen jullie dat niet? Nou ja, het, is, het, zijn er niet, uh, het zijn er nog niet heel veel. We zijn net gelanceerd. Want hoe lang dus, zijn uh, jullie bezig? Uh, we zijn... Een halve maand zijn we nu live. Oh, echt? Jullie zitten ja. uh, ja. net, uh, ja. net het ja, levenslicht? Ja, dus ik denk echt aan een paar honderd. Ja, precies. Dan, uh, daar move. zitten we nu. Ja. En daar, uh... Maar wel een lekker businessmodelletje. Nou, ik denk ook. Als je kijkt naar de reviews die we krijgen in de App Store. En wat zijn mensen blij. zeggen. Mensen zijn fantastisch. Ja, het alleen voor maar 120 euro per jaar eigenlijk. Ja, en dan ja. heb je gewoon toegang tot een catalogus. Met als je dat zelf moet kopen, ben je tonnen kwijt. Ja. Uh, en je hebt het beste van het beste. Dus dat wil ik nog even zeggen over waar we het net over hadden. Ja. Is dat het dus niet alleen uh, die circulariteit in die business brengen. En in het consumentengedrag. En daarmee duur, verduurzamen. Ja. Maar ook door dat op deze manier te doen. Heb je in één keer voor relatief weinig geld. Heel veel mogelijkheden om nieuwe dingen te gaan proberen. Ja, Normaal gesproken zonder dat je, zonder dat je die uh, investering hoeft te doen in het nou ja, Zonder dat je, zeg maar hoe moet ik zeggen, dat je, dat je maar consumeert. Ja, dat je ma precies. Ja. Maar je kan constant ja. nieuwe dingen proberen. Vandaag ja. nieuwe zelf pasta maken, morgen poffertjes, overmorgen suikerspin, <laughs> stand-up paddleboard, zelf een schuur in elkaar timmeren. Je kan zo gek niet bedenken ja. of je kan het doen. Ja, nou, dat geldt niet voor mij, maar goed, dat laatste vooral. Maar uh, hoe heet het? Uh, de, uh, de, en de upsell zit in mijn bezorg, hè? Want dat zit niet bij dat tientje. Nee, als, ik die, als ik die bakfiets wil, heen en weer, dan betaal ik een klein ja. bedrag extra. Ja, dat is een klein, kleine fiets. Het ja. bij 2,5 euro. En, dan afhankelijk en, dat, en, dat, en afhankelijk van waar je woont. Heb je dan een paar plekken, logisch. Nee, we, we hebben nu één hub, maar we, gaan naar, meerdere we hubs. gaan naar meerdere hubs in de stad. En waarom heet het bio? <laughs> dus, uh, uit het Engels komt dat. Uh, Bob's your uncle. Hoe? Bob's your uncle. Ken is ik? een terminologie Bob's in het Engels. Bob's your uncle. Ja, in als, je, als je een Klaarisch probleem Klaarisch hebt. Ja. <laughs> Bob is your uncle. Ja, Bob is your uncle. Klaar, Kees. Dat is de mooiste hebben. vertaling die ik ooit heb Oh, uh... geweldig. Ja. Uh, hoe hebben jullie elkaar leren kennen eigenlijk? Want ik, met alle respect, jullie zeggen geen twintig, dat durf ik wel te stellen. <laughs> zeg maar, dus jullie hebben hier dingen hiervoor gedaan. Oh. Ja, hoezo? Ja, wij kennen, ja, we, wij kennen jullie elkaar al even. Er is een leven voor bio. Ja, ja, ja klopt. Ja, heel lang leven. Vertel eens. Uh, nou, ik heb Frans, poeh, dat is inmiddels bijna twintig jaar geleden, denk ik. 21 jaar geleden. 21 jaar geleden ik weet het leren kennen. Dat was de dag van gisteren. Ja. Ja, toen was ik spelletjes aan het maken voor mobiele telefoons en Frans uh, zonnecellen voor op mobiele telefoons, zodat ze zichzelf op zouden laden. 20 uh, ge jaar geleden ja. was jij bezig met zonnecellen voor mobiele telefoons. Dat ja. wat ik nog steeds heb ja. gedacht: verrast dat het er nog niet is. Ja, ja. ja. Dus, uh, uh, ja. Goed, dus even via een gemeenschappelijke vriend uh, hebben we elkaar toen leren kennen. En ja, eigenlijk daarna zijn onze. Paden weer zo gegaan. En... Maar vriendschappelijk liggen kennen? Of... Nee, zakelijk. Dus ik, zakelijk. Ik, ik, ik zou Frans met iets helpen en Frans mij waarschijnlijk. Ik weet eigenlijk niet eens meer 21 jaar geleden ja, uh, ja. hoe het precies zit. Maar zo is het ooit begonnen. En ja, we hebben eigenlijk altijd contact gehouden. Ook toen Frans naar Azië vertrokken en ik uit Nederland vertrok. Wat uh, hebben jullie gedaan in het buitenland? Toch? Wat heb jij gedaan in Azië? Ik heb tien jaar in Azië gewoond, in Hongkong. Uh, voor, voor dat bedrijf waar Martijn net over sprak. Uh, dat was een uh, Fabless semiconductor company. Dus we maakten chips waarmee je op een hele efficiënte manier een batterij kon laden vanuit een kleine miniatuur zonneceltoepassing, um, Geschikt voor uh, consumentenelektronica en vooral voor mobiele telefoons. En toen dat, uh, toen dat echt van de grond kwam, toen ben ik samen met dat bedrijf, heb ik dat bedrijf eigenlijk naar Azië verhuisd. Het hoofdkantoor zat wel hier, maar alle operaties hebben we naar, naar Hongkong verplaatst. Omdat we daar heel dicht bij de fabrikanten en bij onze klanten zaten. Jouw carrière? Uh, ja, veel technologie, uh, muziekindustrie. En zeven, jaar, acht jaar geleden uit Amsterdam vertrokken. Op allerlei verschillende plekken gewoond. Londen, uh, Parijs. Los Angeles, Costa Rica, Mexico, Hawaii. Was ondernemer of was? Uh, beide. Ik heb uh, in Costa Rica 2,5 jaar bovenop een berg gezeten. Uh, om wat te doen? Uh, te reflecteren op mijn leven. Op uh, wat ik nou. Uh, was hadden. het zo slecht? Nee, helemaal niet. Maar wat? ik denk dat heb uiteindelijk op een berg gezeten, uh, ja, ja? ja. Om echt heel diep te gaan. Ik was echt benieuwd naar wat drijft mij als mens. En wat, wat maakt me gelukkig en wat maakt me ongelukkig. En wat, wat is, hoe, in wat voor wereld wil ik leven? En wat ga ik hierna doen? En uh, daar had ik 2,5 jaar voor nodig. Geweldig. Ja. En, en wanneer was het moment dat jullie met z'n tweeën zeiden: hé, hey, zullen, we, zullen we dit eens gaan doen? Hij, hij, hij belde mij opeens. Echt out of the blue. Ik was. Uh, dus ik ben in 2019 teruggekomen naar, naar Nederland. En in 2020 uh, deed ik een consultcyclus in Singapore. En dat begint. Het kwam natuurlijk, corona. Toen zat ik daar echt in het vliegtuig. Weet ik nog eens mensen die een soort duikpak met duikbrillen. <laughs> ja. Ik was er uit te kijken. Je zei gek. Uh, twee maanden later was het hier natuurlijk ook uh, gek, een gekke werk. Maar dus ik kon eigenlijk niet meer daarheen, want ik moest de quarantaine en allemaal gezaaid. Dus ik heb die klus heb ik teruggegeven. Ja. En uh, in de week dat ik zat te denken het van... shit, wat nu? <laughs> wat nu? Belt uh, deze kerel me op. Zegt hij hey Frans, ik ben ook terug En ik hoor dat jij er ook bent. Ik heb een idee. Ik heb een brainstorm georganiseerd. Heb je zin om aan te schuiven? Ik zei nou. Nah, ik heb toevallig niks te doen. Nee. Um, dus ik kom. En met hoeveel mensen zijn jullie gestart dan of wat, wat was de kick-off-moment? Nou, we zijn echt met z'n twee gestart. Hè? Ja. Dus uh, we zijn uh, gestart maar, vanuit een. praktisch BV opgericht meteen? Ja. Of, uh? Nou, niet nee, nee, meteen eigenlijk. Nee, nee, nee. Eerst, uh, eerst zijn we naar die merken toegegaan. Ja? Uh, uh, en tegenwoordig heb je LinkedIn. Hè? Dus dan kan je meteen naar de CEO van Kerger of naar Festool of naar Markita. Ja. Nou, boven alle verwachtingen. Waar die wel geïnteresseerd Nou, niet waar die wel geïnteresseerd Die meteen uh, teams uh, op ons af: van uh, ga dit maar doen. Hm. En toen uh, ben ik eigenlijk begonnen met het platform uh, ontwerpen, en Frans is eigenlijk meer begonnen met de hele commerciële kant. En zo zijn we. Ik was nog steeds tijd investeren, wat ik bedoel? Ja, ja, tijd. Maar nou, inmiddels ook wel geld. Ook nee, geld. Dus, te uh, vanaf. Ja. ja. Vanaf augustus. Ja, toen, ja. We hebben in augustus. In augustus, vond, augustus ja, hebben ja, we de BV opgericht, dit? ja. Nou, dat we, dus we praten echt... augustus 2020, 20, 20, 20. oh, midden in de... midden in de corona, ja. in de corona. <hums> hey, ja. Wat te doen ook echt. All, ik heb ook alle andere dingen ja. gewoon weg. Dus ik heb, uh, ja. maar hoeveel eigen geld heb je erin gestopt dan? Is dat 10.000 euro? Nee, 100.000 euro. Ja. ja? Die had je ja. liggen. Nou, we gaan een uh, beetje uh, op hier en daar. In, uh, ja, ja. Maar nog wel allemaal informal en friends en ja, ja, met elkaar ja. gehark. Zeg maar. Nou, dat kwam eigenlijk, dat, dat zijn we nu. Uh, daar zijn, ja? we nu zijn we nu, nu een beetje uh, uit. Ja. Dus dat kwam daarna. Okay. Dat kwam daarna. Oké, okay, want even van mijn begrip. Want wanneer zijn jullie live gegaan? Nou, we zijn in juli, uh, begin juli, zeg maar, uh, dit jaar zijn we live gegaan. Dus we hebben een jaar lang software gebouwd. En hebben dus echt zowel de app aan de voorkant als de hele backend, de logistieke software, de warehouse software, alles is proprietary. Alles hebben we zelf bedacht en zelf gebouwd. Omdat als je iets echt circulair wil maken, dan krijg je natuurlijk allemaal appen. Wat doe je als een product terugkomt met niet alle onderdelen? Wat doe je als een product smeren terugkomt? Wat doe je als een product uh, uh, niet terugkomt? Wat doe je als een product kapot terugkomt? Dan uh, nou, moet je allemaal in die software modelleren. Dus dat hebben we allemaal gedaan. Ja, en we zijn eigenlijk uh, in augustus vorig jaar weer de BV opgericht. En we zijn in december zijn we die software gaan bouwen. Heel, heel rustig. Heel rustigjes. Vanaf januari hebben we ook marketingmensen bijgehaald, en designers, en uh, developers agencies, en agencies. Hoeveel geld zit er in dan nu inmiddels? Uh, bijna een uh, uh, miljoen. Ex, ex de uren natuurlijk. Ex ja. de uren, puur cash. Maar dat is niet meer alleen jullie eigen geld? Nee. Nee ze dus zitten inmiddels en zijn dat informals of private equity ja. wat zit erin? Nee, nou, er zit één uh, ver, heel early stage venture capital fonds in het Amsterdam, ja. Shamrock Ventures. Ja. Uh, nou, wel bekend, alleen maar investeren in duurzame initiatieven hm. en dan een aantal uh, angel investors. Hoe is de taakverdeling? Nou, uh, ja, de taakverdeling is eigenlijk. Ik hou me bezig met product ja. en uh, de marketing en uh, Frans die houdt zich bezig met uh, ja, yes. de resten, met de, de, de sales, de, de deals met de leveranciers. Met, nou ja, gewoon, ja, eigenlijk is het, eigenlijk is het heel veel, veel overleg. Nou, het klinkt dus ja, mee. een mee? Ja, gaat uh, een beetje natuurlijk. Het gaat heel natuurlijk zijn gewoon dingen die. Uh, Martijn, Martijn, is meer, Martijn heeft iedere week twintig fantastische nieuwe ideeën. En daar, daar, daar vallen er dan uh, zeg maar per maand vallen er vier door de zeef door de heen en daar, en daar doen we wat mee. Dus die moeten dan handen en voeten krijgen. Uh, en uh, er vallen er nog vier net buiten de zeven, maar die worden dan in het volgende kwartaal worden die opeens uh, ja. belangrijk en interessant. Uh, dus het handen en voeten geven, dat gebeurt dan zeg maar, aan de commerciële kant. Dat doe ik dan uh, vaak, maar natuurlijk uh, meteen zelf dan weer met onze product owner aan, aan de platformkant. Maar ja, maar, ja, het is een hele natuurlijke en, uh, verdeling. Wij we zijn ook gewoon op... de place te boenen ja. en we, ook, we, we doen ook allebei fietshift. shifts. Dus we zitten ook gewoon op die bakfiets uh, spullen weg te brengen en op te halen. Uh, we, we, we, maken, ja. we maken lunches uh, ja. voor het bedrijf. Nee. Hoeveel mensen heb je nu inmiddels werken voor je? We zijn nu met 12 FTE denk ik ongeveer, ja, 10 FTE, 11 FTE, ja. maar iets meer mensen. Als je want... alle mensen erbij, dan zitten er wel 30, 40 mensen die aan het project ja. werken. Het op heb je nu niet zo'n 12 FTE. Ja, payroll pay slash freelance. Zij, als je nou eens terugkijkt naar uh, zeg maar de jaren daarvoor. Wat zijn nou belangrijke dingen, ontwikkelingen, lessen, fouten, whatever geweest die jij zeg maar, in zo'n beginfase heel erg toepast? Nou, je hebt zo'n <coughs> berg gezeten. Ik heb heel lang op die berg gezeten. En daar kwam ik eigenlijk achter dat mijn identiteit heel erg uh, verwoven was met mijn werk. En toen ik in één keer op die berg zat en geen werk meer uh, had. Was je niks? Toen wisten, voel, was... Nou ja, ja. Toen, en daar ben ik over gaan nadenken. Ja. En eigenlijk waar uh, vroeger als was ik echt een control freak, wilde ik overal mijn handen in hebben en beslissingen nemen. En nu vind ik het eigenlijk veel interessanter om het te laten ontstaan door de mensen het vertrouwen te geven en de ruimte te geven om het te doen. En uh, nu heel vaak, ook al ben ik het er niet mee eens, laat ik het toch gebeuren. Want ik denk dat dat veel belangrijker is voor een bedrijf als je echt een sterk en hecht team neer wil zetten... wat uh, autonoom kan uh, schakelen zonder mij, mm -hmm. uh, dan moet je het laten en dan moet je mensen in hun kracht zetten. Dus ik ben eigenlijk veel minder met mezelf bezig en veel meer met mensen in hun kracht te zetten. Dat is mm -hmm. denk ik een van de belangrijkste lessen die ik okay. geleerd heb. en jij ja, dat, is, dat is, sluit heel erg aan bij de les die, uh, die, ik, uh, die ik zelf heb. Nou, de, een van de lessen die ik heb getrokken uit het verleden is, uh, het, het gaat niet om jou, het gaat, het, gaat, het gaat om het team. Dat team is zo ongelooflijk belangrijk. Als je ja. ziet wat we nu voor een team hebben neergezet en wat daar die out, de, de output van is, dat is echt waanzinnig. Echt, iedereen, die, iedereen die verstand heeft van software bouwen die bij ons binnenkomt, die ziet welke stappen wij maken elke maand. Die, iedereen is met hoeveel mensen zitten jullie hier? Met hoeveel mensen doen jullie dat? Ja, met z'n drieën. Wow. Ja. in zijn. En dat komt gewoon omdat je samen een cultuur hebt uh, gecreëerd... waarin je iedereen genoeg vrijheid geeft om in zijn sweet spot te opereren. Uh, en ook de ruimte geeft dus om een keer gewoon een fout te maken. Zonder dat dat wordt afgestraft en dat je meteen aan ja. plein publiek... Uh, uh, klappen krijgt, uh, dat figuurlijke. Ja. Um. Nou hebben we ja. wel vaak discussies die echt scherp aan de wind zijn. We kunnen, ja. Soms denken iedereen, mensen, nou ja, met, met, met iedereen. Mensen die ons niet goed kennen, die denken soms, van, oh wow. Maar dat is omdat we zo gepassioneerd zijn, omdat we ook voor onszelf, uh, we zijn niet de jongste meer, dus we willen Klink, naast, uh, ja. uh, we willen ook zorgen dat het bedrijf wat we neerzetten, dat dat gewoon een bedrijf is waar wij gewoon straks, de rest van ons leven van kunnen leven. Dus, dat is, dus we nemen het heel serieus. Bio concept is groter dan jullie twee. Ja, ja. natuurlijk. Dit is, dit is gewoon. Kijk, of wij het nou zijn of we niet gaan. Ik hoop en ik denk dat wij een hele grote kans maken. Maar dit, gaat, dit is gewoon de toekomst. Dit, dit, is, dit kun je niet wegdenken. Nee. Mensen die stoppen met, uh, met het bezitten van dingen. Iedereen die ik ken, die is aan, is aan het ontspullen. Ja. Uh, die is, en, en de jongere generatie, kijk mensen van mijn generatie die doen dat nu een klein beetje mondjesmaat. Hè, die hebben dan opeens een sixth uh, carsharing uh, of zo Maar jonge mensen die, die, die groeien, mee. groeien ermee op. Ja. Die uh, Netflix, Spotify, Swapfietsen, deelauto's. Mijn zoon die, die, die, die vroeger dacht ik, oh, ik wil dan die en die auto zo. Uh, dat is een totale non-issue voor jonge mensen. Hey, hoe gaan jullie als duo de komende jaren vormgeven? Ik kan me voorstellen dat dit super spannend is. Je zit nu in een super rollercoaster start-up situatie, ja. maar dat is natuurlijk niet het doel. De, de reis gaat verder. Ik kan me voorstellen dat, dat, dat daar plannen liggen. Hoe geven jullie dat vorm met z'n tweeën? Nou ja, ik, ik denk dat dat. Ik kan voor mezelf uh, daar wat over zeggen. Ik weet van mezelf, naar aanleiding van alle dingen die ik in mijn leven gedaan heb... en alle bedrijven die ik heb opgezet, dat ik heel goed ben in zo'n eerste fase. Dat ik het heel mooi vind om dingen te bedenken en dingen te bouwen. En als het eenmaal staat, ik ben niet iemand die zichzelf graag herhaalt. Ik vind dat... Ja, dat vind ik lastig. Dus op een gegeven moment krijg je echt een groeifase. Nou, en dan zal ik niet meer uh, als CEO van het bedrijf uh, okay. optreden, maar daar iemand uh, bij willen halen die dat uh, goed dat kan. Uh, ik zou wel altijd uh, betrokken willen zijn, want dat, we hadden het net over, over die cultuur van het bedrijf. Wij hebben een cultuur neergezet <coughs> tot op heden. Uh, die ik hoop dat we die heel lang kunnen vasthouden. Mm. Want naast dat je een bedrijf wil maken wat goed is voor de planeet... Uh, willen we dat eigenlijk ook in, in de manier waarop we het bedrijf voeren doen. Mm. Hè? Dus mensen echt ruimte te geven, vertrouwen geven, vrijheid geven... En ik zou dat wel vast willen houden. Dus ja, ja. ik zou er wel altijd bij betrokken goed, we willen zijn. <coughs> ja, en, en, en, en innovatief uh, mijn bijdrage leveren in de innovatie van ons eigen bedrijf. Want natuurlijk nu is het één innovatie, maar op een gegeven moment word je gewoon een bedrijf. Ja. En hoe ga je dan door innoveren? Uh, dus dat, dat zou ik altijd wel willen blijven doen. Ja, en hoe wij dat samen doen, ik denk gewoon... Uh, hoe zit jij in die wedstrijd? Nou, ik, ik, uh, ik denk dat er nog heel veel... Uh, Kijk, op het moment dat je elke dag door dezelfde hoepeltjes gaat springen. dan, uh, dan Maar dat zie ik zeg maar, in het, waar ik nu mee bezig ben. En, en waar ik denk dat we nog waar we over een jaar staan, over twee en over drie jaar. Een soort steden uitrollen neem ik. Ja, en, ja. Dat, precies. Dat, maar daar zijn nog heel veel hoepeltjes die ik nog niet ja. eerder gelopen heb. Ja. En, uh, dus daar wil, wil ik zo lang mogelijk bij betrokken blijven. Maar uh, ja, uiteindelijk is het natuurlijk ook een soort samenspel van... Van wat, wat, wat doet Martijn? Wat doen wij samen? Wat willen we samen? Wie komt daar nog eventueel bij? En ja. ik, ik heb ook in de situatie gezeten dat er iemand bij kwam waar ik het helemaal niet mee eens was. Ja, dan kan je natuurlijk... loopt er niet voor weg. Uh, dan ga je het proberen, maar als dingen niet werken. Uiteindelijk money talks. Hè, dus uiteindelijk zijn, toch, zijn, zijn het... Je die, die, die, die grootste, belangrijkste aandeelhouders, die uiteindelijk uh, bepalen welke poppetjes waar zitten. Ja, en dat zal de komende jaren waarschijnlijk, want er gaat behoorlijk wat geld nog in. Gest... Ja, is... nou, als dit een succes wordt, dan ja, komen, dan komen er. Uh... Precies, als wij de go-to-marketplace uh, of de go-to-platform willen worden in Europa, waar mensen heen gaan voor spullen producten die ze soms nodig hebben. Dan, dan, wordt, dan, dan moet er veel groeigeld in. Dan moet er veel, ja. veel worden opgezet. Ja. Uh, dus dat is een, echt een kapitaalintensieve uh, truc, denk ja. ik... die we, ja. die we dan uh, die we, die we moeten uitvoeren. En dan ja, ja, ongetwijfeld dat je op allerlei uh, cross, uh, crossroads komt... of T-splitsingen waarin je moet kiezen... Uh, ga ik links of ga ik rechts? Ja. Uh, of rechtdoor. Kan natuurlijk ook soms. Hebben, zijn jullie vrienden? Uh, ja, fik. <laughs> Vind ik goeie fijn. mijn echte echte goeie mijn beste vrienden die ken ik al uh, mijn beste vriendin ken ik al 38 jaar uh, die ga die zie ik nog steeds eigenlijk. mijn vakantie ik ken, uh, ken de kinderen goed uh, mijn kinderen ken haar en mijn beste vriend ken ik al vanaf mijn twaalfde, dus iets minder lang mm -hmm. 30 jaar dat zijn mijn vrienden dat is mijn dat zijn uh, daar zit ik mee op vrijdagavond uh, maar ik denk dat Martijn en ik een hele, een hele prettige soort van tussenvorm hebben gevonden... omdat je ook scherp naar elkaar moet blijven zijn. En dat kan je niet altijd als je ook nog ieder weekend met elkaar uithangt... Uh, en samen op boevenpad gaat. Dat, dat, dat geloof, ik, geloof ik, dat, dat, dat gaat ergens, mm -hmm. ergens gaat er dan een, een randje af... of je komt niet bij een randje waar je wel bij moet kunnen komen. Mm. Dus, aan beide kanten misschien wel. Aan beide kanten, ja, ja, ja zeker. Dus ja. ik beschouw Martijn echt als een, uh, als, een, als een hele, als een vriend en als een, een super prettige businesspartner... partner. Ja. Maar Martijn en ik hangen niet uh, op vrijdag en zaterdag en zondag uh, met elkaar uit... en uh, doen wel allerlei uh, ja. leuke en minder leuke dingen. We hebben er dan wel 50, 60 uur in dezelfde ruimte <laughs> bij elkaar opzitten. Dus <laughs> op een gegeven moment vind ik het ook wel mooi geweest. Nee, maar bij twintig herken je wat... Nee, nee, ik zit ja. er net zo in. Ja, ja, nee. ja. Ja. Je moet een bepaald soort vriendschap hebben en je moet elkaar iets gunnen... en je moet mm -hmm. bepaalde dingen die je ook met vrienden hebt... moet je ook met elkaar hebben om dit ja. goed te doen. Ja. Maar je, maar je moet niet, het moet niet too much in, in elkaars leven komen. Want dan, dan wordt het, ik, ja, ik weet niet. Ik zou bijvoorbeeld dus ook nooit met mijn vrouw een bedrijf kunnen beginnen. Want dan, dan werkt het de andere kant op, zeg maar. Dus ja. dat, ja, ik weet niet. Het is moeilijk om het goed nee, te verwoorden. Het je zegt, ja. ja. Ik maak jullie heel veel plezier en heel veel succes wensen de komende tijd met dit spannende project. Ja, <laughs> Leuk wel dat jullie met gast wilt zijn. Ja, dankjewel. En uh, dank voor het luisteren. En als je hebt zitten kijken, dank voor het kijken naar weer een aflevering van uh, ja, gouden duo's, mag ik wel zeggen. Uh, zeker in dit geval. En ben je nou getriggerd en wil je meer weten of meer zien of meer luisteren? Uh, ga dan naar uh, centraalbeheer.nl slash ondernemen. Daar vind je heel veel informatie, veel inspiratie en ook meer van dit soort gesprekken. Voor nu, dankjewel voor het luisteren. En ik zeg op naar een volgend gouden duo. Oi